Ook ons beleid voor cannabis is als beste beoordeeld. Daarnaast heeft de Piratenpartij ook het beste programma om zekerheid te bieden voor zzp'ers en flexwerkers. De Piratenpartij is socialer dan de SP, liberaler dan de VVD, democratischer dan D66... ...en als je goed kijkt eigenlijk ook groener dan GroenLinks. De Piratenpartij heeft als enige partij de technische kennis in huis om de juiste vragen te stellen... ...de maatschappelijke gevolgen te doorzien en met de slimste oplossingen te komen. Stempiratenpartij. Stemlijst 19. Ik ben piraat.